Bij de methodesite bitsenbits.nl zijn de codes voor de eerste keer S349 en dan Rulo5 inloggen. Als welkom op Bitsenbits account aanmaken, de klas, de voornaam Tussenvoegsel, achternaam en een e-mailadres. Daar log je elke keer mee in en een wachtwoord aanmaken. Deze twee dingen natuurlijk goed bewaren. CQ in een agenda zetten. Wachtwoord nog een keer en dan opslaan.